Voor DVS-TV nu de volgende speler, de nieuwe speler. En die mag zich voorstellen. Uh, ja, mijn naam is Stijn Vreekamp. kom uit Amersfoort, 24 jaar. Uh, woon nog thuis en ik studeer in Amsterdam. Je studeert nog steeds in Amsterdam aan de Johan Cruijff Academie? Ja, klopt. Johan Cruijff Academie nu in mijn laatste jaar. Welke richting? Sportmarketing is het. Commerciële economie en sportmarketing. En uh, welke kant uh, ga je daarmee op, denk je zelf? Of... Uh, ja, eigenlijk, ik weet nog niet heel goed wat ik wil daarna. Het is heel breed. Maar uh, ja, je kan er heel veel kanten mee op uh, in de sport, uh, evenementenwereld, uh, echt marketing. Dus uh, ja, het is heel breed. En eigenlijk, uh, als ik mijn diploma heb, kijken uh, wat we gaan doen. Mooi. Dus, maar ja, we ja. zijn hier natuurlijk om even over voetbal uh, te praten. Ja, ja. ja. Um, je hebt uh, diverse clubs uh, al uh, gehad. Uh, je begon in je jeugd uh, bij. AFC Kwik, 1890 in Amersfoort. Uh, Een van die oude verenigingen die uh, behoorlijk hoog uh, heeft gevoetbald, maar nu in Amersfoort bijna helemaal niks meer hè, op niveau. Nee, nee, klopt inderdaad. Vroeger, uh, ja, vooral het eerste elftal uh, speelde wel uh, redelijk hoog, maar momenteel uh, nee, is het niet meer zo uh, heel hoog. Dus uh, ja, de jeugd nog wel steeds uh, een goed niveau, maar uh, nee, het eerste elftal uh, de laatste jaren wat minder. Ja, Oké, okay. hey, uh, maar jij dus uh, naar uh, Utrecht, Utrecht uh, gegaan? Ja, ja toen uh, op mijn tien naar FC Utrecht uh, jeugdopleiding uh, verkast. Uh, daar tien jaar gezeten, tot en met jong Utrecht. Uh, daarna naar Spakenburg gegaan, twee jaar gezeten. Uh, Jaartje Katwijk, uh, vorig jaar FC Linde. En uh, ja, nu uh, sta ik hier. Ja, inderdaad. En daar gaan we het natuurlijk even specifiek over hebben. Ja. Um, waarom koos je voor deze club? Uh, ja, vorig jaar de keuze gemaakt om bij Lienen te gaan voetballen. Eigenlijk uh, ja, omdat ik weer lekker een uh, seizoen veel wil gaan spelen. Met, uh, ja, dat ik daar een uh, grote kans had. Um, nou, uiteindelijk uh, werd het bekend dat Lienen ermee ging stoppen. Uh, los van dat ik ook maar uh, in mezelf had voorgenomen om er één uh, seizoen te spelen. Um, ja, toen. Toen kwam DVS uh, rond de winterstop, uh, uh, benaderden ze mij uh, ja, om een keer te gaan zitten en om uh, te praten over, uh, over, het, uh, over het volgende seizoen of, uh, of we eventueel uh, wat voor elkaar konden betekenen. Dus ik heb al wel eerder, uh, eer, er is al eerder contact geweest met de club, dus het was voor mij niet, uh, niet helemaal nieuw. Maar, uh, ja. en, je, en je kende natuurlijk een aantal uh, spelers? Ja, zeker, zeker genoeg uh, jongens uh, in het team nu, uh, die ik al kende, ja, waar ik uh, samen mee heb gevoetbald of uh, ja, tegen heb gevoetbald. Dus uh, nee, we waren uh, ja, veel bekender hier ook uh, bij de club. Ja, je bent al nou een maandje of tw twee aan de gang. En, en naar je zin? Uh, ja, ja, zeker. Lekker om, uh, om mee bezig te zijn. Uh, natuurlijk een poos, uh, ja, niet kunnen voetballen door, uh, door uh, de corona. Uh, maar ja, nu zeker uh, goed naar mijn zin. Uh, alles hier verder top geregeld. Dus, uh, ja. Ja. Flinke concurrentiestrijd hè, op, uh, op jouw positie, want je speelt het liefst centraal achterin. Uh, ja, ja, nu, ja, dat uh, kan je nu wel zeggen inderdaad. Uh, centraal achterin of rechtsback. Zelf dacht ik uh, voor het seizoen begon dat ik uh, op rechtsback uh, yeah, voor die positie kon gaan, maar uh, tot nu toe alles uh, centraal gespeeld en uh, getraind. En uh, ja, inderdaad, uh, we hebben een, uh, uh, ja, goede, goede spelers op, uh, op die posities. Dus, uh, ja. Ja, dus, uh, Goede concurrentiestrijd gaan, ja. ja. Ja, je moet er toch van uitgaan dat je het met z'n uh, 16e of 18e moet gaan uh, doen uh, dit seizoen, hè? Zeker, ja. ja dat is altijd. Het seizoen is lang, dus je hebt ook allemaal uh, hartstikke nodig. Die kansen die komen nog wel, uh, Sven, denk ik. Ja, ja, ja. Ik had het uh, ja, zelf uh, niet verwacht, maar ja, de keuze is nu uh, eenmaal gemaakt. En uh, ja, je kan alleen maar je best doen uh, en laten zien dat hij uh, de verkeerde keuze heeft gemaakt. Ja, ja precies, ja. Hey, en uh, het accent op uh, balbezit, uh, dat bevalt je wel? Ja, ja, zeker. Uh, waar we nu op getraind hebben in de voorbereidingen, uh, uh, ja, een paar uh, vaste punten en uh, ja, vooral ook bij DVS natuurlijk uh, balbezit vanuit uh, goed voetbalspelen, dat uh, bevalt me zeker. En, uh, dat is voor elke, ja. voor elke voetbal natuurlijk uh, heerlijk, hè? want ja. wij moesten vroeger op trainen en, en na een half uur ongeveer begonnen we te zeuren van gaan, wanneer gaan we nou eens partij doen, maar uh, nu is het al veel sneller. Hè? Ja, zeker, zeker. We hebben altijd uh, ja, goede, leuke, gevulde trainingen en uh, ja, de wedstrijden ook uh, waar we altijd uh, ja, wat we trainen eigenlijk proberen laten terug te komen. Oké, okay. dus, uh, ja. goed. Nou, Sven, namens DVS-TV wensen we je een hele goede uh, competitie, een heel goed seizoen. Ja, maar dankjewel. Ook, uh, ook in de beker, uh, wie weet, hè, komen ja, we nog ja, tegen ja, Ajax. Ja. Uh, prachtig, uh, maar in ieder geval heel veel succes. Dankjewel.